Mijn naam is Tom en ik wil u graag vertellen over de makkelijkst opvouwbare lichtgewicht rollator in het assortiment van Tomzorg. Hier een voorbeeld van zo'n type rollator. Elke rolator heeft de beschikking over remmen, over de parkeerrem, over een opvouwbaar frame, over ruimte om spulletjes in te doen en natuurlijk over een, natuurlijk een ziekte. Misschiebanen wordt daar ook weg. Dit type rollator heeft echter als specifiek kenmerk dat deze een kruisframe heeft. En het kruisframe heeft het hele grote voordeel dat deze bijzonder makkelijk met één hand op te vouwen zijn en weg te rijden zijn. Natuurlijk net zo makkelijk weer uit te vouwen. en verder mee te rijden. Dit type rollator is tevens de luxe rollator binnen de Tomzorg assortiment. Dit type rollator heeft een mooie zachte zitting, hebben al een zeer ruime tas voor je boodschappen. Een rugleuning. Bij deze ook keurig in hoogte instelbaar, zachte handvaten en royale wielen en extreem grote wielen voor. Wielen voor wat groter betekent dat u wat makkelijker op oneffenheden kunt rijden, wat makkelijker een stoep op kunt nemen of dremmels kunt nemen. Dus met andere woorden, een rollator die extreem makkelijk opvouwbaar is, heel licht is, dus uiteindelijk ook een perfecte reisgenoot als u wat vaker op reis gaat. Mocht u kiezen voor dit type rollator, dan heeft u ook de mogelijkheid voor een breed assortiment accessoires dat u ook in de Tomzorg webshop vindt, zoals ledverlichting, valalarm en nog meer van dit soort zaken. Mocht u voor dit type rollator kiezen, dan wensen wij u heel veel plezier met de super lichtgewicht rollator van Compo.